Ja, de, de ingrediënten, het komt toch al heel precies met de geladen. En als je maar een beetje verkeerd doet, dan kan het een hele andere verladen worden. Wat doe jij morgen?